roosje kom maar roosje hey. kijk eens roosje hey. Roosje, kom eens kom eens Je mag me helemaal roosje hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack.